Ja, 2021, het zit er bijna op. Opgeven is geen optie, was een van de teksten die voorbij kwam. En we gaan een nieuw jaar in, maar opgeven is geen optie. En vandaar dit filmpje. 83 organisaties samen voor Nederland hebben afgesproken... allemaal een eigen filmpje voor hun eigen achterban in te spreken. Aan mij de eer om dat als eerste te doen. 2 januari 2022 gaan wij gewoon verder. Opgeven is geen optie. Kom allemaal naar het Museumplein in Amsterdam. We starten verzamelen om 12 uur. We vertrekken om 1 uur. Uh, en uh, het moet. We verwachten een opkomst die gelijk staat aan 5 september. Maar dat betekent niet dat je nu denkt dat was goed. Het moet beter. Het moet meer. Het moet groter. En daarom vragen wij iedereen, doe de komende dagen wat je kan. Deel, like, reageer, vraag je kennis, vraag je vrienden, neem mensen mee onderweg. Het maakt niet uit. Doe wat in je vermogen ligt om 2 januari nog groter te maken dan het 5 september was. Ik wens jullie fijne uiteinden en we spreken elkaar hopelijk 2 januari op het Museumplein. En dan was het doel.